hallo welkom terug bedankt voor het kijken we zijn op het strand we hebben de orx weer mee en we gaan lekker zoeken kijken of we wat leuks kunnen vinden Ik zie je terug bij de eerste vondst nou wat een begin de bedoeling was om de detector op het strand gaan testen de orx uh, ik had hem net opgeladen even testen in de tuin van het vakantiehuisje ja je wilt het niet geloven maar een gouden ring Oh, focus 14 karat uh, ik had de camera niet aanstaan toen ik hem vond want het was gewoon even test lopen in de tuin maar ik wil jullie nog even laten horen hoe het signaal binnenkwam. Dus ik stop hem even terug. En dan hoor je zo hoe een gouden ring met de ORX klinkt. Nou, ik kan hem op coin vast staan. Hij zit in de grond. Daar gaat hij. 79-80 komt hij binnen. Super blij mee. En we gaan verder op het strand. Kijken wat we daar gaan vinden. En tien cent met de o 50 cent. 1 euro. En 10 cent erbij. En 50 cent. En zoals je kan zien lag hij hier al een tijdje. En 5 cent. Nou, nog een 5 eurocent. En zoals je kan zien, ligt hij ook al een tijdje op het strand. Op naar de volgende. Nou, we hebben hem nog even gezag onder het strandpaviljoen. En daar lagen nog mooi wat eurotjes. Nou, en hier het eindresultaat. Een paar knoopjes. Uh, ruim 20 euro. Nog wat gulden per geld en hoogtepunten, gouden ring en twee zilveren kinderingetjes. Het was leuk op het strand, Oryx deed het hartstikke mooi. We gaan dit vast nog wel een keer vaker doen. Zie je terug bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.